Hallo, mijn naam is Marije Nijhoff. Ik wil je graag iets nieuws laten zien. 55 jaar geleden startte mijn opa Herman Nijhoff samen met evert transportbedrijf Nijhoff-Wassink. Een jaar later werden ze onder de naam Nijwa subdealer voor Volvo Trucks. In de jaren daarop zijn wij niet gestopt met het volgen van onze ambities en die van onze klanten. Nijhoff-Wassink en Nijwa zijn verder gegroeid dan onze landsgrens en is anno nu een verzameling van ambitieuze bedrijven in de wereld van trucks en logistiek allemaal met dezelfde passie voor hun vakgebied en trots onderdeel van de Nailwashing Group. Vandaag introduceren wij het nieuwe gezicht van onze Nailwashing Group met een nieuw logo en huisstijl. Trainees van de Nailwashing Group Tom en Benjamin gaan rijden in de elektrische Renault Zoe voorzien van ons nieuwe logo. Heren, zijn jullie er klaar voor?